Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Jeanette Iksel, trotse inwoner van Nijmegen. Ik woon in het mooie Nijmegen-Oost en ben coördinator voor een Nijmeegse Welzijnsorganisatie. De Stadspartij wil investeren in groeiende werkgelegenheid. We zorgen voor meer instroom van jongeren en zetten vol in op behoud van banen voor 50-plussers. De Stadspartij staat pal voor de mensen die onze zorg en aandacht nodig hebben. Ieder de Nijmegenaar verdient een wenswaardig en respectvol bestaan. Het voorkomen van sociale problemen staat bij ons voorop. We pleiten voor meer maatschappelijke ondersteuning en schuldhulpverlening. Mensen helpen die hulp nodig hebben, daar gaan wij voor. En kom je er met de gemeente niet uit als het aan ons ligt? krijgt Nijmegen ombudsman of vrouw. Ook de woningnood verdient onze volle aandacht. Voor jong en oud. Want er moet voor iedereen betaalbare passende woonruimte zijn. En oud worden, dat doe je in je eigen wijk. Ik doe mee voor Stadspartij Nijmegen. Ga stemmen. Voor jouw stad, voor mijn stad, voor onze stad. Lijst 5. Stadspartij Nijmegen. Wij fixen het.